Wij mensen kunnen heel wat leren van dieren. De groene reiger bijvoorbeeld. Ze heeft een geweldige manier van jagen. Als de reiger een vis wil vangen, zoekt ze eerst naar aas. Iets kleins, dat de aandacht van haar prooi zal vangen. Dat legt ze vervolgens recht voor zijn neus. Geduldig wacht ze tot haar prooi nieuwsgierig naar boven komt. Slaat zij toe. Het moment dat de reiger haar nek uitstrekt, is het voor de vis.